Heb jij nu iemand nodig die jouw team komt versterken? Meld je vacature dan online aan bij Randstad. Snel, gemakkelijk en gratis. Hoe werkt het? Heel simpel. Je gaat naar Randstad.nl slash werkgevers. Je meldt je vacature aan. Die wordt dezelfde dag nog gematcht met onze database vol gekwalificeerde talenten. Dat zijn er zo'n anderhalf miljoen. Al deze talenten hebben wij persoonlijk gesproken, zodat jij erop kunt vertrouwen dat wij alleen de beste kandidaten aan je voorstellen. Je ontvangt je matches met kandidaten, inclusief prijsindicatie. Je weet dus meteen wat je mogelijke nieuwe medewerker gaat kosten. Je beslist wie je selecteert en nodigt ze uit voor een gesprek. Of je neemt ze meteen aan. De perfecte kandidaat gevonden? Top! Wij zorgen samen met jou voor een vliegende start. Dus... Wil jij je vacatures snel en gemakkelijk invullen? Op een moment dat het jou uitkomt, kies dan voor Randstad. Geen match, geen kosten. Je betaalt pas als je de ideale kandidaat hebt gevonden. En heb je vragen? Dan staan wij persoonlijk voor je klaar. Bel je contactpersoon of maak een video of telefonische afspraak. Kijk voor meer informatie op randstad.nl slash vacature aanmelden of meld meteen je vacature aan.